Hallo. Het komt door Marjan en vergelijkbare verhalen zoals die van Marjan dat ik hier nu zit met vlinders in mijn buik. Een paar jaar geleden kwam Marjan bij mij en het was overduidelijk zij had een overgewichtprobleem. En ze vertelde mij dat ze bij vier verschillende diëtistes was geweest en dat ze er nooit meer naar terugging. En ik vroeg haar wat was haar ervaring en zij ze zei deze dames, het was overduidelijk, die hadden zelf nooit te maken met overgewicht. En deze dames ging mij vertellen wat ik wel en niet moest eten. Alsof ik dat zelf niet wist. Het was duidelijk dat Marjan gefrustreerd was. En ik vroeg haar, wat heb je dan wel nodig? En ze zei het enige wat ik wil, waar ik problemen mee heb, is dat ik het niet kan volhouden. Dat ik de motivatie niet vind. En ik vroeg haar hoe lang ze al bezig was met het overgewichtprobleem. En ze vertelde mij al ruim 25 jaar. En 25 jaar. Van aankomen, afvallen, aankomen, afvallen. Jezelf leuk vinden, jezelf minder leuk vinden. Voeden, je leven laten bepalen. En dan elke keer weer erachter komen dat er elk jaar weer wat bij komt. En dan opeens zit er 10 kilo aan. Herken jij je in dit verhaal? Wees gerust, u bent niet de enige. Ruim 50% van de Nederlanders heeft overgewicht. Gemiddeld wordt er twee diëten per jaar gedaan. 95% van deze mensen zijn na dat jaar weer even zwaar of zwaarder dan voor dat dieet. Mijn naam is Mira, ik ben founder van Fitspel. En ik ben 1000% ervan overtuigd dat blijvend slank worden heel weinig te maken heeft met diëten en gewicht. En alles met emoties en gedrag. Want sta maar eens stil. De momenten dat jij verliefd bent en een honeymoon effect leeft... Dan denk jij niet aan wat je wel en niet moet eten. Dan gaat het gewoon als vanzelf. Maar op de momenten dat je pijn en stress en vermoeid bent, dan komt de duivel in je op en die zegt: "Vreet maar lekker dat pak ook op." En het is echt waar. Het probleem van afvallen is aankomen. En dat probleem los je niet op met een dieet, maar dat probleem los je op door te werken aan jezelf en dat is blijvend slank worden door persoonlijk leiderschap. En in de 25 jaar ervaring wat ik, waarin ik werkzaam ben geweest in dit veld, waarin ik meer dan 2000 mensen heb mogen begeleiden, kom ik steeds dit probleem terug. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik kan volhouden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn motivatie kan behouden? En deze 25 jaar ervaring hebben ertoe geleid dat ik nu met vlinders in mijn buik zit. Omdat ik de aankondiging mag doen van de Keep Going Community. Een platform waarbij eigenlijk alle tools die je maar kan bedenken om dat aan te pakken. Namelijk het gebrek aan motivatie en volhouden te gaan tackelen. En ik wil je heel graag... Even laten zien hoe dat er dan uitziet. Ik ga even mijn scherm met je delen. Zodat je binnenkomt in deze keep going community. Het werkt eigenlijk als een uh, social media platform. Het is heel makkelijk in gebruik. En je ziet hier de onderwerpen waar we het over gaan hebben. Ik ga met, we gaan je dus helpen met blijvend gemotiveerd houden. Blijvend volhouden. Door jou te leren kennen. Bij starten en ontmoeten gaan we jou leren kennen. We gaan de mens achter het lidmaatschap kennen, leren kennen natuurlijk. Ik heb allerlei challenges die ervoor zorgen dat je on track blijft. Uh, uitdagend, maar valspelend met beloningen. We hebben Q&A's waar je vragen kan stellen, zodat je geholpen wordt natuurlijk als je juist in die momenten dat je in de valkuil dreigt te vallen. We hebben masterclasses met gastsprekers die dieper in de stop ingaan. We hebben commitment meetings, coach calls, uh, Workouts, deze zijn allemaal real-time online, uh, worden dus niet opgeslagen, allemaal om veiligheid te waarborgen. En we hebben niet te vergeten, naast dit alles, super toffe e-learnings die jij kan gaan doen in je eigen tijd, in je eigen tempo. Ik ga er eentje laten zien. De e-learnings, deze bijvoorbeeld in vijf stappen gezond voedingspatroon, is opgebouwd uit vijf verschillende uh, modules... En als ik nu eventjes eentje laat zien, dan gaan we even bijvoorbeeld naar les 5. Je ziet, het zijn allemaal video lessen. Die video's zijn gemiddeld, duren die tussen de 10 en de 15 minuten gemiddeld. Sommige duren natuurlijk langer dan andere. En je ziet dat dat helemaal uh, gaat zoals het gaat. Dat is allemaal helemaal super tof. Maar wat vind ik persoonlijk, waarvan ik persoonlijk overtuigd ben dat het jou helpt. En ja, dat, dat, dat, dat de, de, de leermethodes van Jennings, daar sta ik helemaal achter. Namelijk, 70% van leren doe je door te doen. En daarom hebben we bij elke les een pdf gemaakt. En deze pdf is fillable. Wat wil dat zeggen? Je ziet het hier. Wat een blauwe waas hier in, de, in dit veld. Maar als we daar dan op gaan staan, dan kan jij direct invullen. Hoe tof is dat? Moet je het wel opslaan, want ben je gegevens kwijt. Maar dit zorgt ervoor dat alle cursussen persoonlijk gemaakt worden. Jij gaat er zelf mee aan de gang. Jij zorgt er dus zelf voor waar jouw behoefte is. Welke veranderprocessen je kan gaan maken. En dit alles gecombineerd met de equipment om jou uh, op weg te houden. Geeft jou de tools om nu eens en voor altijd... Te kappen met yo-yo. Jo en dat doen we eigenlijk door drie values toe te passen in deze community. De eerste is vertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt. Vertrouwen dat ook jij blijvend slank kan worden. Vertrouwen dat je uh, gehoord wordt, gezien wordt. Dat er, uh, dat er uh, oplossingen zijn voor de valkuilen waar jij tegenaan loopt. Het tweede value is verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je veranderprocessen tra naar transformaties wilt omvormen, en dat betekent eigenlijk dat je echt naar blijvende verandering streeft, dan is het alleen mogelijk dat jij werkt aan jezelf. Ik geloof echt dat transformatie altijd begint van binnen naar buiten. En wat heb je nou al de jaren gedaan van buiten naar binnen door te Denken van, oh, dit dieet zal wel werken, oh, dit sportprogramma zal wel werken. Nee, de transformatie begint altijd van binnen naar buiten. Met andere woorden, jij bent de verandering. Daarom verbeteren. En de derde value die ik hier in deze community uh, uitdraag, is uh, verbinden. Verbinden zodat er oprechte relaties ontstaan die tot doel hebben om te steunen te helpen en misschien zelfs te helen. Ik ben al vertuigd dat we gemaakt zijn als mens om te verbinden. Ik ben al vertuigd dat wij als mens hebben kunnen overleven omdat we altijd geleefd hebben in communities. En dat is waar deze plek over gaat. Blijvend slank worden door jouw persoonlijk leiderschap te versterken met de hulp van anderen het vertrouwen te hebben dat je jezelf kan verbeteren, want je hoeft niet de beste versie van jezelf te worden. Beter is goed genoeg. En als jij dit gaat inzetten, als jij jezelf de kans wilt geven om optimaal van het leven te kunnen genieten, dan zal je zien... Dat het een supermooi proces wordt waaruit je, waarin je, waaruit je uiteindelijk altijd, altijd beter uitkomt. Keep going community gaat over jou. En keep going community gaat over transformatie van gezondheid in de vier domeinen. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Waardoor jij kan worden wie je werkelijk bent. Zie ik je in de community? Ik hoop je daar te ontmoeten. Dag!